Een hele goede morgen lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Hoppa! Vaderdag! Ja. En dan ga je lekker vanmorgen hardlopen in het bos. Want ja, de kids zijn er niet wakker. Die liggen weer te ronken. Maar dat geeft niet. Het is dus voor het gevoel, en lekker. Lekker bezig zijn. Een mooie dag mooi oh, dag, nee hoor. Nee, maar gewoon uh, lekker bezig zijn, lekker hardlopen. Ging uh, niet verkeerd, iets minder dan uh, vorige week. Maar goed, het kan hier de weekfeest zijn. Dus altijd weer voor verbetering vatbaar. En uh, het heeft geregend, lekker. Klein, uh, klein buitje. Maar lekker voor het buitje ben ik gaan uh, hardlopen. Toen ik uh, terugkwam toen. Uh, ja, ik heb een gedaan en toen begon heel langzaam te druppelen en toen was ik eigenlijk goed ik klaar met mijn oefeningen en toen begon het regenen Ja, helemaal top. Zo dus hoort het. Uh, ik had mijn pasje wel meegenomen om te gaan fitnessen, maar dat ga ik vandaag niet doen. Uh, ja, dat is toch vaderdag. Straks naar Utrecht. Schoonvader. En dan, uh, ja, gewoon even van tijd thuis zijn. Laat ik lekker douchen. En uh, vader 4 ben benieuwd. Hoe wat de dag verder is, gaat worden, het is een beetje uh, buiig. Niet zo warm als gisteren, hoef ik niet. Ik vind het wel, uh, wel lekker, zo eens een dagje tussendoor. of twee dagen tussendoor. Want uh, volgens de weersberichten zou het dinsdag weer beter worden. Vanaf dinsdag wordt het weer warm, hem, man. And, uh, ja, van het weekend of afgelopen of, of, of vrijdag een bruiloft gehad van uh, vrienden van ons. Super feestje. Ik heb uh, daar ook met een en het ander voor gefilmd. Gaat niet op YouTube. Dus gewoon uh, een. Uh, ja, nee, dat doe ik gewoon zo. heb ik gewoon gedaan. Opgenomen, ceremonie opgenomen, van alles nog wat uh, gedaan. Dus uh, foto'shoot heb ik niet gedaan. Die heb ik wel opgenomen, maar niet gedaan. Heeft, uh, meer, uh, mijn neefje van de bruid heeft dat gedaan. Die heeft foto's gemaakt. Die doet dat voor de hobby. Nou, er zitten echt, echt mooie foto's tussen. Dus uh, shout out naar Buren. Mooie foto's. En uh, ja, wat gaan we nou doen? Nou, de, natuurlijk vaderdag 4. Dus ik ga naar nou huis doen. Ik ben nu onderweg. Ik heb net uh, weer eitjes gehaald. Want ja, uh, vaderdag zonder eitje. Het is geen vaderdag, dus dat hebben we eventjes lekker, euh, lekker gedaan. Lekker eitjes gehaald. Dan gaan we zo meteen een eitje koken of misschien wel pakken, Ik weet het niet. Dat laat ik aan de kinderen over. Dus euh, nou, de temperatuur is op zich lekker. 16 graden. Heerlijk. was ik euh, met, met lopen. was helemaal niet verkeerd temperatuur. Ik had er ook bewust voor gekozen om uh, ongeveer om een half uur eerder te gaan dan, uh, dan normaal. Uh, omdat ik dit ook al een klein beetje wachtte dat nu uh, net uh, naar beneden is gekomen. En uh, Als ik eenmaal bezig ben om het begin al te regenen, vind ik niet erg, dat is juist wel lekker. Maar als je pas gaat beginnen, want uh, de hardloopgroep van uh, Gassel, of uh, van Graaf eigenlijk, hardloopgroep Grave, die verzamelen daar ook altijd, die gaan om 9 uur lopen, ja, die, zijn, ja, die waren net. Ja, voor 9 uur komt het begonnen te regenen. Het is dus een beetje nat. Moet nauwelijks dan weer droog, dus. Het valt allemaal best wel mee. Het valt allemaal best wel mee. Nou, zo we weer bijna thuis. Ik heb mijn praatje weer gehad. Voetballen we over anderhalf week. Of over een week. Over een week. 5 juli. Gaan we starten twee weken uh, trainen. 5 juli hebben we kennismaking met uh, onder andere nieuwe spelers. Even een, een nieuwe uh, ja, beleid, een nieuwe richting uitstippelen weer. En dan uh, gaan we daarna gaan we weer beginnen. Twee weken hebben we dan. En dan hebben uh, we twee weken weer vakantie. En dan daarna gaan we in de echte voorbereiding. We gaan uh, volgens mij ook nog tegen een. Uh, Ere divisionist van Luxemburg gaan we spelen. Voor wat het waard is. Ah, lijkt wel leuk. Dus, eh uh, hoe grappig. Tegen zo'n uh, team doe je het toch niet alle dagen. Dus wat dat betreft, hebben helemaal niks mis mee. Nou, ik zou in ieder geval zeggen, uh, fijn dat jullie hier hebben gekeken. Ik zou zeggen, duim duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. En, eh. Uh, Zeg het voort, zeg het voort. Ik zou het leuk vinden als er wat, wat meer mensen zouden kijken. Um, ja, natuurlijk uh, altijd. Ik krijg altijd een beetje discussie. Sommigen die vinden uh, uh, mal, anderen zeggen van uh, oh, keileuk. je altijd. Ik vind het in ieder geval leuk om dit te doen. En uh, ja, ik probeer het vol te houden. Volgens mij is het nu nummer 65. Of 66, ik was 65 vorige week. Ik weet niet meer. Ik ben het al Volgens mij is het het uh, 65 uh, uh, uh, filmpje, geloof ik zo. 66 filmpje. Dus uh, ja, ik probeer, ik uh, ga, ga door. Ik kijk wel wat, uh, wat, uh, wat eindigt. Uh, het eindigt waarschijnlijk als ik echt niet meer kan hardlopen. Als ik uh, de moeite uh, krijg om überhaupt te gaan hardlopen of te gaan sporten of wat dan ook, dan zal het denk ik wel stoppen. Dus, uh, maar voorlopig, ga we lekker door. Dus ik zou zeggen, nogmaals, blauw duimpje omhoog, even abonneren op het kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ik zeg tjoe.